Wil jij nog op vakantie naar Italië dat Nazoom. Dan ben je bij Rons Italië op het juiste adres. Met prachtige woningen in Puglia en op Sicilië hebben we een enorm ruim aanbod waar je de hele nazoom kunt verblijven. Direct aan zee of in het binnenland, van alles hebben we wat. Dus wacht niet langer en boek je vakantiewoning bij Rons Italië.